Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag even een kleine uitlegvideo, want zoals jullie weten is er de afgelopen tijd geen weekvlog of echt normale video's online gekomen. Dat komt omdat we op dit moment bezig zijn met een heel gaaf project in samenwerking met Horse and Country en Malaysia de Arpenhoeven. We gaan namelijk een tv-serie maken, echt, echt, echt super gaaf en dat gaat op Horse and Country Plus komen. Maar er gingen wat dingen mis. De cameraman en editor heeft corona gekregen. Daardoor gingen wat dingen mis en konden we minder goed onze series maken. Daardoor liep er wat vertraging op en hebben we nu wel een paar weken uitstel gekregen. Alle drie dagen stonden al gepland. Dus we hebben geen weekvlog gemaakt omdat we dachten dat er al video's online zouden komen. Maar de serie wordt een stukje opgeschoven en krijgen we even later krijgen we de serie te zien. Ik ga jullie nu alvast een heel klein stukje laten zien van de serie. Ik ben Danielle Kok, professioneel ruiter en trainer. Ik ben Tessa Oltenhoff. En mijn ultieme droom is om op de Olympische Spelen te rijden. Nou, dat was toch super gaaf? We gaan nog niet bekend maken wanneer het wordt uitgezonden. Dat komen jullie vanzelf te zien. Volgende week komt er wel weer gewoon weer een week vlog en een zondag video. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie geduld en begrip.